En vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En deze keer is het een AliExpress Unboxing and Try On Shoplog. Dat is een hele lange naam. Ik hoop dat het in de titel gaat passen. Maar dat is het wel. Ik heb voor het eerst bij AliExpress besteld. En het leek me leuk om even te gaan kijken de dingetjes die ik heb besteld. Of het ook is wat je denkt dat je gaat kopen. En ik heb ook wat kleding, uh, kleding items besteld. Dus die ga ik ook meteen aan jullie laten zien... Om te laten weten of het een beetje past en wat de kwaliteit is en dergelijke. Dit zijn alle dingetjes. Het zijn zes verschillende bestellingen die ik heb gedaan. In totaal heb ik er trouwens zeven gedaan. Maar ik wacht nog op het allerlaatste item. En uh, die is helaas nog niet binnen. Dus mocht u het leuk vinden om zo'n shoplog te zien. Geef me vooral even eens een uh, duimpje omhoog. En dan weet ik dat ik vaker van dit soort shoplogs kan doen. En dan kan ik uh, het item waar ik dus nog op wacht in de volgende shoplog meenemen. Maar voor nu heb ik in ieder geval zes andere leuke dingetjes. Die kan ik jullie gaan laten zien. Dus als je benieuwd bent naar wat ik heb geshopt, blijf dan vooral kijken. En deze video heb ik trouwens te danken aan Tara. Want die vertelde mij dat AliExpress een samenwerking is aangegaan met PostNL. Waardoor de verzending veel sneller zou zijn. Dus ik dacht, nou dat wil ik wel eventjes uitproberen. Want ik ben niet zo van dat ik heel lang wil wachten op mijn spulletjes. En ik kan zeggen dat het inderdaad snel is. Uh, de meeste items kreeg ik echt binnen anderhalve week, twee weken al binnen. En er was nog een enkeling die er iets langer over deed. Drie weken, maar echt niet langer dan dat op natuurlijk het ene item na. Maar uh, ik moet zeggen dat de verzending dus inderdaad echt super snel was. Dus dat vind ik echt een super leuke plus. Dus ik ga ze gewoon gelijk nu eventjes uitpakken. Oh ja, dit is ook meteen het kledingstick dat ik heb besteld. Het komt gewoon in zo'n plastic zwarte zak. En omdat de zomer eraan komt, dacht ik dat het wel leuk was om misschien een soort van beach jurkje te shoppen. Uh, dus dat is deze. Hij is van zwart kant. En hij ziet er zo op het eerste ogenblik kort uit. Is het echt kort? Ik ga hem zo meteen voor jullie aandoen dus dan zien jullie die clipjes. Maar hij ziet er zo uit. Hij is wel helemaal doorzichtig, dus het is echt een beach-jurkje. En het kant ziet er wel heel erg mooi uit. En hij heeft dan een vet van die open... Schoudertjes En dan verder zijn deze mousjes denk ik drie kwart tot ietsje langer dan drie kwart. Hij is wel lekker luchtig en neemt helemaal niks in. Dus het is wel echt perfect om mee op vakantie te nemen. Want je kan het echt zo uh, in je hand proppen en het kreukt niet. Dus dat is super. Maar ik ga je nu even laten weten hoe die staat en wat ik er verder van vind. En dit is het jurkje aan. Ik ben er echt heel erg over te spreken. Hij past eigenlijk gewoon heel erg goed. En het kant is ook niet te lang ofzo. Ik vind het echt wel heel erg mooi. Het is zeg maar kort, maar ja, het is een beetje dus dan vind ik dat wel kunnen. En de mouw is inderdaad iets langer dan een drie kwarts, maar dat is ook wel weer lekker. En ik vind het echt zo'n perfect ding om zeg maar aan te doen als je even een ijsje of zo gaat halen. En je wilt niet helemaal zeg maar in je bikini rondlopen. Deze vind ik al echt het geld waard. Dus als je ook op zoek bent naar zoiets, dan... Uh... Kan je zeker hier checken. En ze zijn er ook vaak in het wit. Uh, maar ik vond ze zwart wel heel erg mooi. Ga ik verder naar het volgende item. En dat zit in deze envelop. En dat zijn deze. Oeh, die zien er heel erg mooi uit. Dit zijn rose gold kwastjes. En ik vond het gewoon super mooi eruit zien. Vier verschillende soorten. En ik denk dat ik... Ja, het zijn eigenlijk allemaal een beetje oogschaduw kwastjes. En deze ziet ook wel echt heel erg mooi uit... Voor In de crease. Oeh, en hij voelt best wel fluffy en zacht. Dat dus ze even allemaal uitgepakkeren halen. Oké, okay, als ik ze echt zo vast hou, dan heb ik wel iets van. Het voelt wel aardig goedkoop aan. Het is volledig plastic. Maar als je ze echt zo op eerst een ogenblik ziet, vind ik ze wel echt heel erg mooi eruit zien. En ik moet even eerlijk toegeven dat ik ze vooral heb gekocht omdat het me heel erg mooi leek voor op foto's, flatlace. Als bijvoorbeeld een make-up op onze blog plaatsen, staat het super mooi voor in een foto. Dus uh, echt, vooral heb ik ze daarvan gekocht. Maar ze voelen wel echt heel erg lekker zacht en uh, lekker aan. Dus ik denk dat je hier ook wel echt uh, je make-up goed mee aan kan brengen. Dus uh, ja, hier ben ik wel heel erg tevreden mee. Het volgende item zit in deze doos. Het is de enige doos die ik trouwens hier heb. Oeh, en dit is namelijk mijn volgende kwastenbestelling. En dat is een hele set. Dit is de set en ik krijg er blijkbaar ook nog een heel mooi tasje bij. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Dan kan je dan in bewaren als je volgt op reis gaat. En ik heb een set besteld met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschillende kwasten. En uh, ik denk dat je wel kan zien waarom ik deze heb besteld. Het zijn echt net unicorn kwasten. Ik vind ze er echt super mooi uitzien. En ik ga ze ook eerst even uit de verpakking halen. Tada! Oeh, ik vind ze echt zo ontzettend leuk. De kleurtjes... Ook deze voelen weer echt super zacht aan. Vooral deze. Die is echt mega. Kun je lekkere poeder mee aanbrengen. En ik was ook vooral heel erg benieuwd naar deze. Die is wat meer puntig aan de bovenkant, maar wel heel erg fluffy. Dus die leek me wel heel erg mooi om highlighter uh, uh, highlighter mee aan te brengen. Ze ah, voelen echt super, super zacht. Ook deze zijn wel weer echt van dat plastic. Plastic is het. Het is dus geen metaal. Uh, misschien dat bovenste wel. Maar verder is deze hendel gewoon helemaal plastic. En het voelt een klein beetje goedkoop aan, dat zal ik even eerlijk zeggen. Maar ze zien er wel echt super leuk uit. Ook weer heel erg leuk voor op foto's natuurlijk. En omdat ze, ze heel erg zacht aanvoelen, denk ik ook dat ze wel heel erg leuk zijn of fijn zijn om je make-up mee aan te brengen. Ik zie een paar losse haartjes. Ja, ik heb voor deze set ook echt niet veel betaald. Dus uh, ik vind het wel echt heel erg leuk te uitzien. Je had trouwens keuze uit nog veel meer verschillende kleuren, soorten. Ik heb gewoon deze gekozen, want die vond ik de mooiste deal hebben qua geld. En uh, dit kleurtje vond ik echt heel erg leuk. volgende item zit ook weer in een zak. Oh ja, ik moet heel veel nadenken van wat heb ik ook weer besteld. En dit ziet er echt al op het eerst echt heel erg anders uit dan ik had gedacht. Ik was namelijk van plan om gewoon een soort van joggingsbroek te bestellen. En wat ik hier heb is echt een heel ander soort stofje. Ja. Het is echt super, super, super stretchy. Maar het heeft meer een soort van het gevoel van een jeans, maar ook weer niet. En ik heb een maat M besteld, dacht ik. Ja, maat M. Uh, dit, is, dit is geen maat M. Denk ik. Dit is denk ik echt een esje. ik heb geen idee of ik die inpas. Nogmaals, ik ga deze zo meteen aandoen. Dus dat zien jullie zo in een seconde. Wat ik wel weer mooi vind is dat ze echte zakjes aan de voorkant zitten. Daar past dan echt, ja, haast niks in. Maar dat vind ik dan wel weer mooi. En hij is ook echt super kort volgens mij. Ja, ik denk dat dit wel lastig wordt. Oh ja, klopt. Ik zie nu in één keer, er zit de naam van die scheuren in. Ik zie ze bijna niet omdat ze echt super, super klein zijn en smal. Maar dat ze ook... Uh... Nu eventjes op de andere video laten zien hoe deze bij me staat. En dit is de broek. Ik denk dat jullie wel gelijk kunnen zien dat hij echt super kort is. Het is zeg maar niet eens meer een enkel broek, maar echt gewoon een drie kwarts broek geworden. En ik heb hem wel heel hoog zitten zoals je hier kan zien. Maar dat moet wel, omdat anders het kruis zeg maar heel laag hangt. Dus het is zeg maar een model dat wel hoog hoort. Dus uh, ja, zo ziet hij eruit. Ik weet het niet hoor. Het is op zich wel geinig hier met van die touwtjes aan de voorkant. Ik weet niet of je het kan zien. Oh, hier kun je ze zien: en een soort van mini zakje. En qua maat, matcht die of kan die op zich ook wel omdat hij gewoon heel erg stretcht. Maar ben je lang. En ik ben niet eens echt heel lang. Ik ben 1 meter 68. Dan is dit echt niet echt een uh, goede stijl voor jou. Op zich kan het nog wel. Dit is zeker niet iets wat ik echt meteen in de prullenbak hoef te gooien of zo. Gelukkig. Alright. Let me know what you think. Volgende item zit ook weer in een zakje. Het is wel echt super leuk om al deze spulletjes gewoon nu in één keer uit te pakken. Oh yeah. Voor bij mijn kwasten heb ik deze gekocht. Dit is namelijk zo'n schoonmaakmaat. Deze heeft van die zuignaapjes op de achterkant. Dus die kan je gewoon heel gemakkelijk in je wasbak leggen. En daar laat je gewoon water overheen lopen. Je doet er een beetje zeep op. En door al deze reliefjes die erop zitten, kan je dus uh, je kwasten schoonmaken. En het leek me wel heel erg leuk om een keer zoiets uit te proberen. Ik kende dit concept al langer. Alleen, ja, bij AliExpress heb ik het nu eindelijk gevonden voor echt super weinig geld. Dus ik dacht, nou, dan wil ik het wel uitproberen. Want je kan natuurlijk ook op andere manieren je kwasten schoonmaken. Maar voor dit geld dacht ik, dan wil ik het wel... Uh... Gaan aanschaffen. Hij ziet er echt super leuk uit. Ze zat met verschillende kleurtjes. Maar deze soort van paarse roze. Die trok mijn meeste aandacht. Ik ga hem zo meteen eventjes uitproberen. Om te kijken of hij ook echt een beetje blijft plakken in mijn wasbak. Maar dit lijkt me. Ja dit voelt echt in ieder geval prima aan. Voor dat geld. Dus uh, hier ben ik heel happy mee alvast. We zijn aangekomen in mijn badkamer. En ik heb hier de mat. Dus als het goed is kan ik die gewoon zo plakken. Of moet het een beetje nat zijn. Ja, ik denk dat ze ook. Oh, deze plakt wel. Ik denk dat ze een klein beetje nat moeten zijn. Maar wil je hem niet per se zo plakken, dan kan dat ook. Op zich misschien is het zeg maar, het idee dat je het zo plakt. Dan loopt het water er ook beter van af. Ik heb hem dus nu wat meer zeg maar, tegen de bovenkant aangelegd. Dan kan het water er beter aflopen. Ik heb hier dirty kwasten. En ik heb hier even een gewoon zeepje. Volgens mij kan je het best gewoon iets van babyzeep... Of uh, baby shampoo of wat dan ook gebruiken. Maar dat heb ik nu even niet. Dus ik doe gewoon even een klein beetje zo hierop. maak even mijn kwast zo nat, Dus ondersteboven. En dan kan ik er zo overheen gaan. Ik vind de mat nog een beetje droog. Dus ik heb het gevoel alsof het nog niet heel goed werkt. Maar misschien kan ik het toch anders doen. Bijvoorbeeld op deze manier. Kan ik er wat meer water op laten lopen. Ja, want De mat moet wel echt nat zijn. Doe je het zeg maar een beetje uit kunnen krijgen. Gaat volgens mij wel goed. Nou, ik geef deze wel een duim omhoog. En dan kan ik mooi dit weekend even allemaal mijn kwasten gaan lopen schoonmaken. Het volgende item is een best wel grote zak. En ik weet even niet meer uit mijn hoofd wat dit ook weer is. Ja, ik weet het. Ik heb namelijk speciale zakken besteld. Zo zien ze eruit. Speciale zakken besteld die je in je koffer kan leggen. En dat je daar weer zeg maar de spulletjes in doet die je mee gaat nemen. Bijvoorbeeld als je op reis gaat. En dit is zo'n zak. Dit is de grootste die erbij zit. En uh, je had hem ook weer in verschillende kleuren. Maar ja, ik was volgens mij echt heel erg in zo'n rolsmoet, Want ik heb ook gewoon voor de lekkere velle, velle roze gekozen. Ruikt een beetje sterk. En het leuke aan dit soort zakken is, is dat ze precies in je koffer zouden moeten passen en naast elkaar. En dan in elke zak kan je weer wat anders doen. Dus dit is de grootste, dus daar doe je dan waarschijnlijk wat kleding in. Maar dan heb ik hier ook nog wat andere maatjes, zoals deze wat kleiner. Die past dan echt naast die andere als het goed is. Gewoon even kijken of dat zo is. Want deze is dan zo breed. Dan nu wel zo of zo. Anyways. In ieder geval. Het zou echt heel netjes in je koffer moeten passen. En hierdoor kan je dus gewoon heel georganiseerd spulletjes in je koffer doen. Daarom die complimenteer mij er altijd op dat mijn koffer zo ontzettend georganiseerd is. En ik denk als je deze video ziet. Dan denk ze: Oh my god. Ze gaat nog verder. Ja. Ik ga nog verder. Want ik vind het wel heel. Ja. Ik hou gewoon heel erg van zakjes en tasjes en doosjes en dingetjes. Dus toen. Ja, ik had hier een keer over, over gelezen en toen dacht ik, oh, dit wil ik echt een keer hebben. En daar is AliExpress wel al perfect voor, want die verkopen dat dus. En in dezelfde set zitten ook nog andere. Ik heb hier een, een laundry po pouch. Deze is wat groter, dus hier kan je bijvoorbeeld de ondergoed in doen, maar bijvoorbeeld ook vuil ondergoed um, Hier heb ik nog zo'n travel tas. Deze is trouwens ietsje groter, dus ik heb zeg maar... Een kleine, een middel, en de grote. En dan heb ik hier nog een keer twee pausjes. Deze is ook echt best wel groot, en deze is weer wat kleiner. Dus dan kan je gewoon in elke wat doen wat jij wilt en wat er het beste in past. Dus ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschillende tasjes. En die zouden dus allemaal heel goed in mijn koffer moeten kunnen passen. En dat leek me heel erg leuk. Toevallig ga ik over anderhalve week ongeveer uh, richting Malta. Daar heb ik heel veel zin in. dan neem ik natuurlijk weer mijn koffertje mee. Dus ik kan ook meteen deze gaan uitproberen. En uh, ja, ik heb er zin in. En ik denk dat ik nog meer georganiseerd kan zijn op mijn reis. Maar ik ga jullie natuurlijk eerst nog eventjes in deze video alvast laten zien hoe deze dingetjes in mijn koffer passen. En of het een beetje matcht. Dus dat gaan jullie nu zien. Nou, welkom bij mijn koffertje. Ehm... Um... Dit is de allergrootste. ik had hem net ingelegd en dan past hij. Dan neemt hij eigenlijk al gewoon van mijn hele koffer in beslag. Dus misschien is deze meer geschikt voor zeg maar echt zo'n grote koffer. Dit is echt mijn handbagage koffer. Um, ja, en ook aan deze kant is hij eigenlijk iets te groot als je hem zeg maar dus zo zou doen. Maar het kan op zich wel. Je kan hier al je kleding hebben, heb je nog heel klein beetje aan de bovenkant. Maar ik heb hier natuurlijk ook nog de kleintjes. Uh, oh ja, deze past perfect gewoon hierin en dan kan je deze hierboven doen. Dus dat past eigenlijk, dus dat is wel heel erg mooi. En Natuurlijk hetzelfde aan deze kant, deze twee passen hier wel echt perfect zo mooi boven elkaar. Je hebt eventueel nog wat ruimte aan de zijkant bij je nog wat andere dingetjes kan doen. En deze zijn dan zo lekker plat, dus daar moet je ook echt wel platte spullen in doen. Maar dat blijft dan wel lekker compact, zodat je die heel goed kan stapelen. En die passen ook, oh, deze past echt perfect zo. Dus, als door de breedte. En dan heb je ook nog eventueel deze of die die de boven kan, of hier of daar. Dus ik denk dat dit wel uh, heel erg leuk is en handig om mee te spelen. En ja. zo kan je ook lekker georganiseerd blijven. Nou dat waren alweer mijn geshopte spulletjes van AliExpress. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien wat ik zoal heb geshopt. Laat me vooral even weten of je vaker je zo'n shoplog wilt zien. Want stiekem heb ik eigenlijk alweer een nieuwe wishlist gemaakt op AliExpress. Met allemaal dingetjes die ik ook zou willen hebben. Ook weer echt een selectie van, van alles. En ik hoop ook echt dat de bestelling waar ik dus nog op wacht. Is, een hele mooie zonnebril. Dat die ook nog binnenkort komt. Want ik ben heel erg benieuwd hoe die eruit ziet en of het een beetje kwalitatief goed is. Dus ja, laat me eventjes weten welk item uit deze shop nog jij het leukste vond. En of je ook wel eens shot bij AliExpress. Lijkt me heel erg leuk om te weten. Mocht je ook nog tips hebben over wat ik echt zou moeten kopen daar. En wat een hele goede deal is. Laat het even achter in de comments. Vergeet ik zeker niet om je te abonneren op ons kanaal. En dan zie ik jullie snel weer terug in de volgende video. Doei!